Wat is de grootste fout die je kan maken als jij een online training gaat creëren? Heel veel ondernemers gaan compleet aan van het hebben van een online training. En het is ook een fantastisch businessmodel waar je heel veel vrijheid door kan krijgen. Wat belangrijk is, is dat je het goed op gaat zetten. Dat je, je echt even heel goed gaat verdiepen in het geheel. En dat je niet denkt van, goh, ik heb een fantastische methode, daar ga ik een online training over maken. En dan komt het allemaal wel goed. Want daar sla je de plank compleet mis. Mijn naam is Irene OC. Ik heb al duizenden ondernemers mogen helpen online trainingen te creëren en deze ook heel erg goed te verkopen. We denken vaak veel te makkelijk over het maken van een online training. Wat er heel vaak misgaat inderdaad is, hè, mensen denken ik heb een fantastische methode, dat giet ik in een online training en klaar is Kees. Wat daar mis in gaat, is het volgende. Er zijn mensen die zijn zich bewust van hun probleem en die zullen dus op zoek gaan naar het probleem. Dus die willen daar een oplossing voor. Ze googlen naar het probleem wat ze ervaren. Dus als je hier de plank mislaat, dus niet iets gaat aanbieden voor het probleem wat ze ervaren, zullen ze niet aangaan, want ze kennen de methode nog niet. Daarvoor moeten ze al veel verder zijn in hun zoektocht eigenlijk. Het tweede type klant is op zoek naar de oplossing van het probleem. Die zijn zich dus bewust van het probleem en ze zoeken de oplossing. Kijk, als je daarop gaat communiceren, dan bereik je dus ook een bepaalde doelgroep die zich daar al van bewust is. En pas de derde doelgroep hè, is verder. Die zal echt op zoek gaan naar de methode die jij bijvoorbeeld gaat hanteren eh, om ze te helpen van het probleem af te komen. En dan is er nog iets heel belangrijks waar je rekening mee kan houden. Mensen gaan dan op zoek naar een probleem dat ze ervaren. En heel vaak is het probleem het probleem niet, maar is het een symptoom van een dieperliggend probleem. En dat is heel belangrijk om rekening mee te houden, want... Ze gaan daar niet op aan, ze gaan niet aan op het echte probleem, ze gaan aan op het symptoom. Dus het is belangrijk dat je daarop communiceert, maar dat je ze wel helpt in je training om het onderliggende probleem op te lossen. Sell them what they want, give them what they need. Dus in je communicatie kan je het wel hebben over de symptomen, maar help ze in hun online training echt met het onderliggende probleem. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Ik hoop dat dit je helpt. Laat ook even in de comments weten wat je hiermee gaat doen. Ik ben reuze benieuwd. Heel veel succes!